Hey Mirjam, vlogt wel kijken. Wat leuk dat jullie weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Mirjam, de... En zoals ik beloofd had, ga ik voor jullie de couscous maken die ik al eerder gemaakt heb. En het recept wat mijn zoon heeft uitgezocht. Dus dat ga ik nu doen. Samen met jullie. vandaag en daarmee wil ik eigenlijk alleen maar aangeven dat ik een beetje laat ben met een video maken want voor jullie is het zaterdag en dat heeft een reden want ik heb een nieuwe verslaving ontdekt en dat is tiktok verschrikkelijk leuk is dat en daar ben ik ook veel mee bezig geweest maar ik had ook verwacht dat mijn bestelling voor de stickers zeg maar hier op de wand binnen zou zijn en die is er nog niet dus ja ik heb tot op het laatste moment gewacht om iets te gaan doen. Dus ik denk nou, dan moet ik nu wel opschieten. Want al mijn kijkers zitten te wachten en uh, die kan ik niet laten zitten natuurlijk iedere zaterdag. He? zonder filmpje, van mij. Oké, okay. terug naar de orde van de dag. Wat heb ik gedaan? Ik heb alvast uh, de couscous. Ik wist niet dat dat zo makkelijk was, couscous. Gewoon in een pannetje heet water erbij en laten staan vijf minuten, that's it. Dat zit hierin, inmiddels. Kijk, dat heb ik alvast gedaan, nou ja, ik zet jullie even terug. Nu ga ik de munt, hoort er ook bij, want dat is ook ontzettend lekker erbij, dat maakt het helemaal fris. De munt ga ik een stukje snijden, de komkommer ga ik een stukje snijden, de paprika ga ik een stukje snijden, die hoort er ook bij volgens het recept. En ik had nog wat uh, courgette, die ga ik er ook bij, bij snijden. Dat is niet volgens het recept, maar ik doe het gewoon. En het is eigenlijk ook een vegetarische maaltijd, maar ik doe de kipfilet bij. Ja, eigenlijk uh, wordt het vegetarisch te zijn, maar ik wil gewoon een stukje vlees. Ik kan er niks aan doen, ik vind vlees gewoon heel lekker. Dus uh, ik ga even snijden. En voor de rest. Maakt dat alleen maar Heidi en is het niet zo interessant. Maar ik ben wel reuze benieuwd wat jullie ervan vinden als je dit gaat maken. Het is trouwens een recept van Albert Heijn, volgens mij. Even kijken. Oh nee. Het komt bij leukerecepten.nl vandaan. Nou, kijk. Confron heb ik gedaan. Zo. Paprika, die ik uiteraard eerst gewassen heb Hé hey jongens wat fijn dat alles weer een klein beetje normaal wordt hè? het is nog wel een beetje behelpen ik merk wel dat heel veel mensen al uh, zich niet meer houden aan de anderhalve meter waardoor ik me soms toch wel een klein beetje in de hoek geduwd voel dan denk ik uh, ja het is allemaal wel vrijgegeven, maar we moeten nog wel die afstand houden. Maar... Volgens mij hebben een aardig wat mensen zoiets van, nou bekijk het maar. Dit ga ik dus ook eventjes in kleine stukjes. Nou ja, in het recept staat dat ik het moet uh, roosteren. Nou ja, Geroosterde groenten. Dat zal vast wel een hele andere smaak geven als uh bakken of roerbakken of iets dergelijks, maar ik geef daar gewoon een beetje een medium vlogt wel eh, draai aan, hè. Zo, dan is de paprika ook gesneden. Dan ga ik nu de courgette snijden, wat dus officieel niet bij, de, bij het recept hoort, maar ja, hè. Ik had het nog liggen, dus ik denk dat kan vast wel erbij. Oeh. Die ga ik ook even op blokjes. En ik denk dat het. Goh, wat is het donker joh. Ik denk dat ik het licht even aan moet doen. Zo. En de munt. Oh, lekker, lekker, lekker. Munt. Ja, hoeveel dus zal ik daarvoor gebruiken? Takkie. Ik ben dol op munt. Maar ja, meer als thee eigenlijk. Maar ik gebruik het niet zo vaak in, uh, in eten. Maar nou, dit gaan we dus ook eventjes uh, snijden. Uiteraard moest dat ook nog even gewassen worden. Dus dat heb ik ook maar even gedaan. Oh, er staat eigenlijk in dat ik vetta in blokjes moet snijden. Maar ik heb uh, deze uh, witte kaas, dat is al in blokjes. Ja, dus dat scheelt weer een handeling. Die hoef ik niet te snijden. Ik las nu net dat ik nog een bouillonblokje, een groente bouillonblokje, Hier hierdoorheen moest oplossen. Lekker bezig weer, hoor. Maar dat geeft niet. Dat kan altijd nog, denk ik dan zo. Ja, wat bedenk ik nou wel zo slim om dat nu erin te doen? Maar dat gaat natuurlijk niet meer smelten, hè, dit zo. Kijk, zo wordt dan de couscous. Mirjam is niet zo slim bezig, want het bouillonblokje smelt natuurlijk voor geen meter zo. Oh, handige horrie. Weet je wat ik ga doen? Ik ga nog een klein beetje heet water er doorheen doen. Dat durf ik gewoon. Zo. goed komen op de valri, komt dat nog goed. Oké, okay, ik heb hier de schaaltjes uh, met groentes. Nu snijd ik uh, de kipfilet even in stukjes. Er is nog iemand die heel graag wil leren koken. Een beetje nieuwsgierig wat ik allemaal aan het doen ben. Zo, de kip is gesneden. Nou ja, alles is eigenlijk gesneden nu inmiddels. Er staat, lees ik nu net, want ik zie net pas het recept omdat de eerste keer mijn zoon het uitgezocht heeft. Er staat bij het recept dat het een bijgerecht is. Maar ja, ik maakte gewoon een uh, compleet gerecht van door uh, dus de kipfilet en ik heb nog extra groenten dus erbij, de courgette. Uh, dus ga ik nu de kipfilet en dan de paprika en de courgette pakken. Ik denk dat ik eerst de kipfilet een beetje ga kruiden. dan anders is ik een beetje uh, saai. Maar door de couscous zelf zit natuurlijk ook al uh, kruiden. Knoflookpoeder, Oh jongens, we gaan gewoon. Onze eigen schoen geven. Doe eens gek. Doe eens gek. Op in de band. Wat gezellig dat je meekijkt, Koekie. Koekie is mijn grootste fan. Hè? Nou, kijk. Dat ziet er dan zo uit. Ah, logisch. Goed, okay. Lekker, bakken. Ja, ik uh, ik hoop dat die stickers ook wel heel snel komen. want Ik heb er wel zin om is dit te veranderen Toekie Toekie Toekie oh jongens maar even serieus dat TikTok is zo verschrikkelijk verslavend ik heb ook op toneel gezeten en dat acteerde dat vind ik gewoon heel erg leuk en dat ga je daar gewoon heel goed doen. Omdat je soms, ja, je moet gewoon andere mensen nadoen zeg maar, want uh, ja, zelf iets bedenken kan ik niet, dus dat pik ik dan gewoon. En dat is erg leuk om te doen. Echt heel leuk. Dan ga ik daar de paprika en de courgette bij doen. Oep. Het ziet er al heel uh, kleurrijk uit, dat vind ik wel leuk. Heel profiel schudden wij dat door elkaar in de hoop dat er niks achter zal. Ik ga het even in een kom doen. Oké, okay, de couscous doe ik vast in de kom. Ja, het bouillonblokje is gelukkig nog gesmolten. Heb jij wel eens couscous gegeten? Dit gaat goed. Ja, oh, oh. Kijk, dit ziet er dan een beetje zo uit. Dat ziet er lekker uit. Dat eigenlijk moet eigenlijk afkoelen, want dit is een salade. Ik ga nu de olijfolie met uh, de honing mengen. Dat doe ik eigenlijk gewoon allemaal op gevoel. Dus nu mengen we even door elkaar. En dit gaat dan bij de couscous. Hier moet ook nog een beetje peper en zout doorheen. Nee, zout hoeft denk ik niet, want je hebt toch ook. Namelijk niet of die bouillon ook heel erg zout is. Even proeven hoor. Een stukje. Mm. Oh. Dat is lekker. En je zou zeggen dat het een beetje naar rijst smaakt ofzo. Ja. Erg lekker zit. Dan gaat nu de groente er doorheen met de kipfilet en de walnoot. Oh, ik ben gek op walnoten, heerlijk. Lekker crunchy wordt dat. een beetje naar smaak. Ik zal de hoeveelheden die in het recept staan hier in de omschrijving zetten. Onder aan deze video. Dat doe ik allemaal speciaal voor jullie. Geen probleem hoor. En dit hussel ik dan zo door elkaar. Oh, ik dacht ik moet voorzichtig zijn met de groenten, maar de rest kan er ook wel in, zie ik. Oh, als laatste gaat de feta-kaas en de munt er doorheen. De feta -kaas pak ik even. Hier zit ook een klein beetje olie doorheen, dus dat maakt het ook wel een beetje lekker. Deze hebben we de vorige keer ook gebruikt namelijk, dus ik weet hoe het smaakt. Nou, en zo met de extra groente en het vlees erbij is het dus eigenlijk geen bijgerecht, maar gewoon een, uh, een hoofdgerecht. De vorige keer zaten we er toch wel echt vol van. En ja, volgens mij kunnen we hier twee dagen mee doen. Het is best wel veel. Lekker hoor. Lekker handig ook. Haha. Het is heel handig, want morgen kan ik natuurlijk niet koken. Want dan moet ik deze video editen. Dan kan die overmorgen online. Hè? Anders hebben jullie niks gezien. Dan gaan jullie je vervelen de hele zaterdag. Oh, mensen, mensen, mensen. Dit is echt heerlijk. Ik word echt gelukkig van lekker eten. Ik zal wel in de genen zitten. En dan komkommer. Uh, ja, die doe ik er ook doorheen. Jeetje, de hele schaal En dit is dan uh, het eindresultaat. Ik ga uh, lekker smikkelen. Ik ga lekker genieten. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. En mocht je dit nou ook maken. Ik hoor graag hoe jij het vond. En dan zeg ik uh, bedankt voor het kijken. Zie ik jullie graag de volgende keer. Doei!